Brugel is bevoegd voor de prijssetting in de watersector en de distributie van elektriciteit en gas in het Brussels gewest. De water- en netbeheerders voor elektriciteit en gas zijn bedrijven die geen concurrentie ondervinden. Ondanks dat ze zich in een monopoliesituatie bevinden, mogen ze van de overheid geen tarieven bepalen voor de eindgebruiker. Brugel valideert daarom deze tarieven volgens een aantal tariefmethodologieën. Het gebruik van een tariefmethodologie zorgt voor de categorisatie van de kosten en de controle ervan. De tariefmethodologie zorgt dus voor de verzameling van regels die de operatoren toelaten hun tarieven vast te stellen. Deze tarieven moeten juist gecalibreerd zijn om een goede kwaliteit te kunnen garanderen aan de consument zonder buitensporige winsten toe te laten of te voorkomen dat er in hoofden van de actoren monopolierentes ontstaan. Een tariefmethodologie wordt dus altijd in volledige transparantie opgesteld en goedgekeurd. Een tariefmethodologie wordt verplicht voorgelegd aan diverse raden en commissies en kunnen door iedereen geraadplicht worden. Brugel kiest per sector het reguleringsmodel uit dat het best past binnen de Brusselse context. Bij de start van de regulatie heeft Brugel gekozen voor een mechanisme dat bevorderlijk is voor een betere controle en investeringsfinanciering. Overheden kunnen de uiteindelijke prijs echter beïnvloeden. Door subsidies toe te kennen daalt de prijs, door vergoedingen of andere verplichtingen zal de prijs stijgen. Brugel heeft ook een stimuleringskader opgesteld dat de exploitant aanmoedigt om middelen doeltreffend te beheren. De rol van Brugel is om een eerlijke prijs vast te stellen, rekening houdend met de diversiteit van spelers en hun verschillende activiteiten. Op basis van de tariefmethodologie Dienen de operatoren een tariefvoorstel in bij Brugel. Dit tariefvoorstel is een projectie van kosten en volumes over een periode van meerdere jaren. En daar worden dan de tarieven voor de gehele periode op vastgesteld. Tegelijkertijd worden fundamentele principes zoals kostenreflectiviteit, nondiscriminatie, transparantie en leesbaarheid gerespecteerd. Brugel keurt het tariefvoorstel van de beheerder goed voor de levering van water en distributie van energie. Ook de tarieven voor technische en administratieve diensten keurt Brugel goed. De watertariefmethodieken beïnvloeden de volledige eindafrekening, terwijl elektriciteits- en gastariefmethoden ongeveer een derde van de eindafrekening voor de consument bepalen. De tarieven worden door Brugel op drie verschillende manieren gecontroleerd. Als eerste bij de validering van de tariefvoorstellen... De tweede controle gebeurt tussen het geschatte budget en de werkelijke, gegenereerde kosten, evenals de geprojecteerde volumes en werkelijke volumes. De derde controle wordt uitgevoerd na een bepaalde klacht of een specifieke controle. Brugel stelt deze regels en principes voor meerdere jaren vast, zodat zowel de consumenten als de netwerkbeheerders kunnen genieten van een transparant en stabiel kader. Brugel staat als regulator garant dat elke euro aan inkomsten geïnd door de netwerkbeheerders en operatoren, op de beste manier wordt toegewezen aan de financiering van de sector.